Mijn hart, mijn hart, je staat in vuur en vlam. Als een briesend paard sta je soms te trappelen, ongeduldig wachtend. Wachtend? Nee, te onrustig om te wachten. Het liefste wil je alles nu, meteen. Vervulling van je dromen, bevrediging van je behoeften. Gevolg aan je impulsen, breek je door het hek en vertrap je de rozen. Kom, wacht, rem af en doe een stapje op je plaats. Ik pak je bij de leidsels en breng je tot rust. Sta stil, sta stil, sta stil. Vertraag en vertrouw. Neem de tijd om woord en daad in lijn te brengen met de liefde. Heb geduld. Geduld is je impulsen beheersen en ruimte geven aan de liefde om te groeien. Het is de liefde die ons bij de leidsels pakt en een stapje terug laat doen. Al voor zij uit kan reiken.